Zo, we zijn weer terug bij Enghuizen, of in ieder geval de plaats waar Enghuizen vroeger stond. En daar het koetshuis. En omdat het plaatje wel een leuke indruk geeft, maar een filmpje nog meer, heb ik hier een filmpje waarmee Enghuizen uiteindelijk weer terug kan komen. Ik pak hier mijn iPad en daarin kun je zien in de iPad Enghuizen weer op zijn plaats komt. Dus je kunt rondkijken via de iPad, een beetje weerspiegeling zie ik, kun je dus live zien hoe Ip eh, Enghuizen er vroeger bijgestaan heeft.